Dag dames en heren. Het is droog in Nederland. Dit beekje achter mij in de Achterhoek is helemaal droog komen te staan. De komende dagen kan het misschien weer wat regenwater afvoeren. Maar nee, van de droogteproblemen zijn we voorlopig nog niet af. Wel opmerkelijk Vandaag was er zowaar weer eens wat te zien op de regenradar. Een aantal buien, bijvoorbeeld in het noorden van het land. Maar pittigere buien, soms ook met onweer, zitten ten oosten van ons, boven Duitsland. En ook in België zijn inmiddels een paar stevige buien tot ontwikkeling gekomen. En met een zuid tot zuidoostelijke stroming op hoogte kunnen die misschien nog met name het westen van Brabant en Zeeland aandoen. Al kunnen ook boven Nederland zelf de komende uren nog wel een paar regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Het is namelijk broeierig warm. Hoog Hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen, meer dan 25 graden vandaag in de beeld, dus de landelijke hittegolf gaat nog steeds door, maar onder de hardnekkige bewolking in het oosten van Brabant en ook in Limburg was tot halverwege de middag de temperatuur nog net niet in de buurt van de 25 graden uitgekomen, wat wel nodig is om daar in ieder geval die regionale hittegolf door te laten gaan. Het is nog even spannend of dat overal gaat gebeuren. De hoogste temperaturen vandaag werden overigens in het noorden van Groningen gemeten. Bijna tot 30 graden aan toe. Nou, ook vanavond is het nog warm in Nederland met meer dan 25 graden. Er is best wel wat bewolking aanwezig. Her en daar prikt ook even de zon door. En uit de bewolking kan ook af en toe wat regen of een bui vallen. En bij een wat zwaardere bui verspreidt ze over het land. Het is heel lastig aan te geven waar dat het geval is. Maar kan ook onweer voorkomen. Vannacht blijft het droog, klaart het meer en meer op, er staat weinig wind en veel kouder dan zo'n 16 tot 18 graden wordt het niet. Morgen een briesje uit zuidwest of westelijke richting, vanaf het zeewater, maar toch wordt het nog aardig warm hoor, 25 tot plaatselijk 30 graden in het uiterste oosten van het land. Zonneschijn, stapelwolken. In het uiterste zuiden van het land kan daaruit nog uh, laat op de dag een bui geperst worden, mogelijk met onweer, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Dat is een ander verhaal op de woensdag. De dag begint droog met zonneschijn, een snel oplopende temperatuur, maar vanuit het zuiden trekt dan een zone met regen- en onweersbuien over het land. Tijdens die buien ligt midden op de dag de temperatuur wel wat lager. Dit zijn echt de maximumtemperaturen die aan de voor- of achterzijde van die buiencluster wordt berekend. En het is dus even de vraag of het in de beeld dan wel 25 plus wordt. Misschien dat woensdag de hittegolf al stopt en als dat woensdag niet het geval is, dan is de donderdag een volgende spannende dag. Landelijk wordt het zo'n 25 graden. De dagen daarna zitten we daar sowieso onder in Midden-Nederland. We gaan terug naar een graad of 22 en het weerbeeld daarbij de komende dagen is wisselend. Soms breekt de zon mooi door, zo af en toe valt er ook een enkele bui, maar een einde aan de droogte, dat maakt het voorlopig niet. Fijne dag verder.